Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video ga ik je helpen leren voor het Engels examen. We gaan kijken naar een oud Engels VWO-examen, naar de tekst figurative speech en de volgorde vraag die daarbij hoort. Bij het Engels examen is het altijd goed om een stappenplan te gebruiken. We beginnen met oriënteren op de tekst. Daarna gaan we de vragen lezen. Daarna gaan we de tekst lezen en als laatste gaan we de vragen beantwoorden. Als we beginnen te oriënteren op de tekst, dan zien we dat hier iets anders aan de gang is. Want dit is het tekstboekje en dit is het vragenboekje. Dus normaal staat deze lange lab tekst in het tekstboekje. Maar de vraag is nu lees de eerste alinea. En zet dan de andere alinea's in de juiste volgorde hier op de plekken 2 tot en met 5. Dus de lengte van deze tekst is uh, vrij kort. De titel is figurative speech, beeldspraak. Er is geen afbeelding bij. Het tekstsoort is, uh, ik denk, een artikel omdat het uit een scientific journal komt. The Scientific American Mind. Dus het zal vast gaan over Um, onderzoek naar het Amerikaanse brein en de auteur is Tori Rodriguez. Oké, okay, dan gaan we de vragen lezen en we gaan nu nog niet deze hele lab tekst lezen. Hieronder is de vraag, in welke volgorde stonden bovenstaande alinea's in de tekst? Geef aan wat de juiste volgorde is door de letters in de juiste volgorde te zetten. Oké, okay, dan gaan we nu de tekst lezen, zet de video pauze en dan gaan we zo verder. Tijdens het lezen markeer je de voegwoorden en markeer je verwijzingen naar de vorige of komende paragrafen. Dat heb ik hier ook gedaan. Dus ik heb deze uh, zinnen uh, onderstreept omdat ik denk dat die me hints gaan geven naar wat de volgorde gaat zijn van deze tekst. Het gaat dus over onderzoek naar metaforen en wat er gebeurt wanneer je zegt crime is a virus of crime is a beast. Bij crime is a virus wordt er voor een systematisch reform focused solution gekozen en bij crime is a beast um, gaat, wordt er een direct approach emphasizing enforcement. Dus als mensen dit lezen wordt er willen ze dat er meer hardhandig wordt opgetreden. Oké, okay, dus dat is de study. Dan is er een follow-up study indicated that many participants did not remember the metaphor they read and none thought a metaphor could have influenced their reasoning. Dan komt er een quote en ik denk dat dit een juiste volgorde is, want hier wordt iets uitgelegd en daarna komt een quote dat dit ondersteunt. People don't consciously ponder the ways in which crime is like a virus or a beast. Okay. Instead, metaphors suddenly structure the way they understand the issue being described. Okay. Dan gaat het over previous brain imaging research. Um, nu hebben we dit gevonden. Dit is de ondersteuning en zo verwijst het naar eerder onderzoek dat we hebben gedaan. En dan komt de laatste paragraaf. Scientists do not yet know how exactly this pattern affects reasoning. En dat verwijst naar het hele idee van um, dit, dit onderzoek. Dus dit is de laatste paragraaf en die eindigt ook met de conclusie. Our decisions may become sounder as a result. Dus dit is een, een oplossing. Ask in what ways does this metaphor seem apt and in what ways does this metaphor mislead? He says, our decisions may become sounder as a result. Een conclusie. Dus wat ik hier zeg is dat de tekst al in de goede volgorde staat. En dan zie je meteen hoe examenmakers er instinkers in stoppen. Dus wanneer we deze vraag gaan beantwoorden, vullen we A, B, C en d in en veranderen dus niks aan de volgorde. Maar ik hoop dat je wel hebt gezien hoe je door het onderstrepen van de juiste zinnen die naar elkaar verwijzen, kan zien wat de verbanden zijn tussen de paragrafen. Veel succes met je examen.